Je ziet me echt al kijken van... Dit is echt zo easy, ja. Wow, wow, wow, wow, wow, wow stop. Yo, gast van Amersnoem en Hel, Mijn naam is Barat en leuk dat jullie terug zijn gekomen op mijn kanaal. Zoals jullie weten ben ik nog steeds bijna normaal en zoals elk ik ben eigenlijk gewoon nog steeds bij normaal. Dat is het hele verhaal wat ik wilde vertellen. Leuk dat je weer terug bent. En zoals je kan zien aan de titel en aan de thumbnail... Was ik vroeger bekend? Nee, ik was niet bekend. Maar ik was wel te zien op de televisie. En ik heb dus met heel veel graven de aflevering teruggevonden... Waar ik op televisie was toen ik in groep 8 zat. En... ...van wat ik me nog kan herinneren... ...mezelf lekker ga exposeren. Yes, vroeger heb ik meegedaan aan een tv-programma... ...dat heette Avro Avastars... ...en dat was een programma met een spelshow... ...en aan het einde had je een race. Die races dat deed je ook op de computer... ...en daar kon je dan als je goed was en won heel vaak... ...dan mocht je ook mee gaan doen in het programma... ...en racerbarend. I mean, ik was daar gewoon... ...en Ame Pull Up ging gewoon ja, keihard racen... ...en toen ben ik gevraagd of ik ook mee wilde doen met de opnames... ...en ja hoor, je boys een eerste... Eerste keer op de televisie. Jullie gaan het hier zien. Um, het is wel um, <laughs> bijzonder wat ik allemaal zeg. En ik vraag me ook echt af wat ik er nog van weet. Wat ik nog wel weet, dat gaan we zo zien. Maar er zitten een aantal momenten in dat ik echt denk bij mezelf van... Maar ja, in ieder geval, wij gaan het nu lekker samen kijken. Ik heb er best wel veel zin in, want ik ben ook wel echt benieuwd hoe het nou eigenlijk ging. En hoe ik eruit zag, want wat ik al zei, het was in groep 8. Ik ben, toen was ik denk ik 11 of 12. Ik ben nu 22. Ik ben al ouder, ik ben al wijzer. En misschien weet ik nu wel vragen die ik toen niet wist of andersom. We gaan het zien. Ik uh, zet hem aan. En waarschijnlijk staat hij super hard. Hard. Oké. Okay. Oké. Okay. Yes, hier is de intro. Oh, je kon ook live meechatten. Ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed is en dat ik niet wordt gestruikt door YouTube. Yes! Yes! Wow! Ja, dag 3D Wout. Dag 3D Wout. Kijk eens staan dan, deze jongen. Ik ben Ismee, ik ben 10 jaar, kom uit Arlandenveen. En mijn hobby is paardrijden en mijn haar leuk doen. Je haar leuk doen, Leuke hobby. Iedereen vindt dat een leuke hobby, maar ja, haar zit ook wel leuk nu. Supergirl hij. Supergirl Issy! Let's go! Shout out als je Supergirl Issy heet! Gaan we naar de andere kant? Barend, ga je gaan, jongen? Ik ben Barend, ik ben 12 jaar, ik kom uit zuid Mijn hobby's zijn. Um, dansen en chickies versieren. En, oh, dat is het? Ja! En je afstand? Ehm. Um. <laughs> Wacht even! Hoi, ik ben Barend. Mijn hobby's zijn dansen en chickies versieren. Einde verhaal <laughs> Wat is dit Yo, ik had zoveel leukere hobby's vroeger Dan dat ik nu heb Wat ben ik nu aan het doen, Vingerborden, uh, Video's maken, livestreamen Maar toen, dansen En chickies versieren ik ga je eerlijk zeggen, ik weet, ik wist dit nog, maar ik wist niet dat het zo snel al kwam eigenlijk. Ik weet nog wel dat um, Ewoud die zei van, ja, eh, je, heb je, wat zijn je hobby's dan? Want dat vroeg hij dan en toen zei ik van, nou, ik heb wel vaak uh, vriendinnetje. Zei die, oh ja, dan moet je zeggen, ja, chickies versieren, dat is helemaal cool. En toen dus zei ik zo, oké, okay, nou, wat ga ik doen? Je kan me ook echt zien staan, ik sta er ook echt zo van, nou, oké, okay, doe maar wat je zegt, want dat vind ik wel leuk. Oké, okay, nou, we gaan even verder kijken. Uh, het is echt zo awkward. Uh, Razerbarend. Ja, want vertel eens, hoeveel keer heb je dit jaar al Oh, ik ben zo schattig. Ik nu weghouden, maar rond de 17 keer. 17 keer. Ja, je hoort het goed. En vertel eens, hoe gaat dat dan in zijn werk, als je zo chickie probeert te versieren? Uh, gewoon genres gebruiken. Ja? Mogen we jou heel even als proefkonijn gebruiken? Vind je dat goed? Ja, dus nee. stel, we zijn nu op een feestje. is mee die staat hier. Jij staat een cola te drinken. Zo, en dan... Uh, nou, wil jij haar versieren? Ik ben... Van... Hé, hey, hoe is het, joh? Hey, hoe is het oh, joh? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, stop! Hey, hoe is het joh? Hey, hoe is het joh? <laughs> Gooi het oh, gewoon niet oh, gekke. Je je laten zien oh, joh. Hey, nee. Ja, dan moet je zeggen ja. Oh, ja. Ja, hij gaat door. En dan die moves. Mag ik nog één keer die moves zien? Gekke move. Hoppa! Hoppa! <laughs> en reageren, meisjes, dan en het is ook zo mooi. Ik ben zo... joh wat up? Hé, hey, we gaan chillen, kom op. En dan, en dan doe ik mijn danshoef en dan. Hallo, ik ben Barend. En ik ben eigenlijk best verlegen. En dan doe ik weer mijn danshoef. Pijnlijk, maar tegelijkertijd. 17 vriendinnen in een half jaar. Ik snap nu waarom ik er nu geen EEN meer heb. Ik heb toen al al mijn kansen gehad. Al mijn kansen waren. <laughs> waren toen gewoon al weg. God damn it. <laughs> Even, wat heb je nog te zeggen tegen me? Uh, nou, gisteren was ik dus van een feest en dus toen zei ze. wow, jij bent cool, zeg. Echt waar? Ja. En hoeveel vriendjes heb jij al gehad? Twee. 2. Get on my level. Nee, nee, nee, nee. Kom op, man. Safety, ja, vrienden. 2. Wat nou 2? Ja, kijk mij lachen. Ik zit echt zo van... <laughs> zo weinig ernaar Get on my level. Maar even voordat we verder gaan met kijken. What the fuck gebeurt er met mijn haar? What the fuck is die... Golf. Is Volkswagen Golf of zo op mijn hoofd. Ik weet niet man. Die kuif is wel ziek. Romantische uitzending van Avatars. Wil je daar wow. nog mee praten dan? Kan dat natuurlijk. Wow, kijk mij zo. Kijk in die camera <laughs> Holy shit. Oké. Okay. We gaan even kijken naar de vraag. Um, we zijn nu in de vragenronde beland. Hoe en dan, ja, weet je, vragen beantwoorden. Gespeeld. Het WK voetbal? Kom op, dat weet ik. Vier jaar, kom op. You know it, Barend. Jaar, je bent niet zo van jaar, de voetbal, maar je kan jaar, het. het was tra. Barend, jij denkt één keer per jaar? Is mee, jij denkt eens in de twee jaar? Nee, allebei niet goed. Het moet namelijk zijn eens in de vier jaar. Ben je dom of zo? Ik ga zo lekker eten, zegt Kelly. Wat fijn voor jou, Kelly. Ik heb zojuist een vraag niet goed beantwoord. Gaat over de kop, gaat stel naar beneden. het wel eens in een achtbaan geweest? Nee. Ja, nu wel, maar. Ik vind helemaal niks. Ik vind helemaal niks, nee. Wat gebeurt er met een karretje van een achtbaan? Tijdens een looping. Oké, okay, als ik dit niet weet, ook al hou ik niet van achtbanen. Ja, dit plaat plaat moet ik weten. De... Kijk, boom. Eerste ja, punt, dan zijn we binnen. Oké, okay, nice Ehoud. Ik was best wel fan van hem, want hij speelde ook in zoep en zo. En dat was gewoon echt helemaal de shit. En, en um, ten, hij vond mij ook super tof, taal weet taal je. Wat ik wil weten, jongens, is. Wat doe je als je zetelt? zetelt? Dan. Uh, zetelt. Ga je zitten. Kom op Barend, dit weet je. Dit weet je Barend, kom op. Barend, jij denkt dat je dan aan het jokken bent, aan het zetelen, en Ismee jij denkt aan het zitten? Het moet zijn. Zitten! Man, ik had wel verwacht dat ik dat goed zou hebben. Welke provincie wordt met Noord-Holland verbonden door de afsluitdijk? Oké, okay, Loki, dit is toch... Friesland? Niet nee, Flevoland, is... mee jij denkt Friesland. Hoe antwoord moet zijn. Ja, oh Friesland. nee, ik sta achter. Kom op, Barend. Kom op. Oké. Ja. Oh, okay. oh ja, ja, die stress. Ja, <laughs> ik wil die <niet> verliezen. <laughs> ik ben daar oh, gekomen om te winnen, jongens. Wat is waar over de Noordpool als het midden in de winter is? Wat is waar over de Noordpool als midden in de winter? Het is. Het de de midden... de hele 12 uur donker, 12 uur... Dat is het sowieso niet. Het is de hele dag donker. Nee, jongens, er waren gewoon veel deprimerender. Het is de hele dag donker. Wow. Let's go. Ik heb gewoon die punt. Ik heb die punt gewoon in mijn leven gehaald, joh. Hé, hey, niemand stopt me. Er En dan komt de zon daar gewoon net niet bij. Hoe, Ewa? Oké, okay. dankjewel, Ewa. Laatste vraag alweer. Laatste vraag, Ho. Deze gaan we pakken, ja? Spreken we het af? Ja. Oké. De vraag is... Hoe heet het nummer van Monique Smit? We, dus. We gaan ervoor dus. We gaan ervoor wow. dus. Oh, trouwens, mag ik even kijken? Kijk, kijk even naar het zwoele hoofdje van mij. Zo vragend van. Ik weet, ik weet wat ik doe met mijn leven. En ik weet dat het antwoord wat ik heb ingevuld goed is. Wat de fuck is er trouwens gebeurd? Waar is mijn zwoele kopie? Wacht, wacht, komt die, hè? Is dit een beetje? Lijkt niet, hè? Oeh, twee verschillen. Ik, vers ik weet het is. niet eens meer. De, voor, een dans met mij. Klinkt wel beter eigenlijk. Ja, ik, dat het o, we, we gaan voor de dus. Kom maar op. De hele wereld op zijn toch? Je hebt vijf in elf ontbijt. bij je. Ik weet het niet. Oh, ik was zo verlegen. Wat schattig. We gaan ervoor dus. Kom maar op. maar op. Ik weet het niet. Ik ken het, ik ken het niet meer. Hey, je hebt jouw afspraak gehouden. Goed geantwoord. Heel goed. Yes. Ewan en hey, dus me. We hey. had them. elf spraken. You know it. En ze gaan hartstikke gelijk op. In de eerste ronde allebei één power-up 1 power-up? Wat is het voor power-up? Wat was het? Een stukje stront op een, op een ster? Ronde Wel echt super ziek hoe ja, dit is, is gemaakt, trouwens. Ik heb even de computer oh, computers? Een onderdelen... De gamer Barend, die moet het weten. Het Is de is harde, harde, schijf. harde schijf. Ik zeg links onderin. Kom op, hè, Barend. Kom op. 3 2 1 kom op. Links onderin. God damn it. Jullie denken allebei Warte. dat dit de harde schijf wat is. Wat wat ben ik aan het doen? Hey, jongens, dit is de processor. Ja, dat weet ik. Tuurlijk is nou Toen het de, de processor. Pizza schijf, kom op man. Dat moet je weten. Welke vind jij er het lekkerste uitzien? zien? Uh, ook rechtsboven. Volgens mij heb ik nog nooit zo erg achter een keus gestaan. Op welke foto zie je een club sandwich? Dit moet ik weten. Nee. Nee. Man, wat ben ik aan het doen, joh? Kom op, man. Ik weet ook jij serieus niet meer of ik wel heb gewonnen. Oké, okay, derde foto. We hebben nog nul punten. De vlag van de Europese Unie. Zie je, me, je ziet me echt al kijken, van pff, dit is echt zo easy. <laughs> ja, ik ga ja, dit krijgen. Goed, even uh, pakken deze twee doen. Let's go. Oh jee, yeah. wie de fuck zijn dit? Popstars? Voor wie was je? Eh, uh, Wesley. En jij? Wesley. Ook voor Wesley. Ik geloof dat nooit, helemaal. Iedereen zegt Wesley volgens mij omdat Wesley gewonnen heeft. Want zou je het ook toegeven als je voor een verliezer. Zijn geweest. Nou, hij, hij zingt ook gewoon met beleid en zo. Hij, hij weet gewoon wat hij doet. Kan je zingen met beleid? Ik vind het knap. Ik vind het knap. Is het Kim? Ik zeg Kim. Ik, ik weet het echt niet meer. Ik weet ook wie niet. Dat? Ik weet het hele programma niet meer. Maar het was Kim. Het was in. Kim. Als nou een één op vier kans, kom op. Ik weet niet wie het nou was. Oh. Jullie denken allebei dat het Robin was. Robin. Jouw. Wow, joh, ik wist het. Oké, okay, ik heb het dus serieus gekeken. Kijk hem staan hoor. Hij wist ervan. De laatste vraag alweer. Oh, dit is leuk. Een vraag over vogels. Vogels. Ik ben heel benieuwd wat ik nu ga zeggen. Nou, ik wil ook vliegen. Jij wil ook vliegen? Ja. Ja, maar zou je dan naartoe vliegen? Wacht even. Vogels zijn zo nice. Ik had zoveel leuke feiten over vogels kunnen zeggen en dan zeg ik ik wil ook vliegen. Ik snap hem wel. Maar ik zou wel willen vliegen. Waar ga ik heen vliegen? Naar Amerika, naar New York. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Naar New York, oké. Okay. Luister. Hier, dit is nog steeds van die tijd. Maar hier, dit is niet slim. Maar hier, kijk eens. Au. Dit is uh, New York nog steeds. Hij hangt nog steeds in mijn kamer. Inmiddels zou ik niet meer naar New York gaan, maar naar Los Angeles. Maar um, New York zit zodanig in mijn hart dat ik hem nog steeds heb hangen in mijn kamer. En dan moet ik hem nu alleen nog even terug weten te fixen. Maar ja, tegenwoordig Los Angeles in en out Let's go. Wat doen in New York? Dansen. Dansen, oh, dansen in New York? Broadway. Ja, bij, uh, bij die ene man die al alle moves van Michael Jackson leerde. Cool. Vet cool. Ja, ja, vliegdaf... ja, ik heb daar ook geen ander antwoord op. op welke foto zie je de lepelaar? Een lepelaar. Een prachtige foto. Kijk hem, klikken. Jullie denken allebei dat dit de lepelaar is. En ja. waarom? Ja. Omdat ze, snavel... ze Ze snavel ja, man, die mooie, mooie. Wauw. Wat een prachtig antwoord van Esmee. Esmee. Esme. Eh, uh, Excuses. Gelijk. 9. En 9 negen obstakels. Negen obstakels. Oké, okay, wacht even. We gaan nu naar de finale ronde, volgens mij. En de finale ronde, dat is waar het om gaat. Ja hoor, daar zijn we. Dit gekke bord. Oké. Ik vind het wel heel gezellig vind met jullie. Vind je het ook okay. gezellig? Ja. Ja. Nou, ik hoop dat die dan... Kijk. Ik vond het wel heel gezellig met jullie. Draait naar mij toe. <laughs> Sorry, is mij maar. Hij, hij vond het gewoon gezellig bij mij. Hij vond het gewoon gezellig. Ja, over het bord gesproken. <laughs> um, het was zo ziek om erop te staan. Het was wel lastig. Het was, een het was ook een beetje garig. Ik was super zenuwachtig. Want ik wilde gewoon. Nou, ja, ik wilde niet. Ik moest per se winnen. Ik moest winnen. Als ik niet won, dan stond ik daar voor niets. Dus ik moest winnen. En ik ben altijd al best wel een beetje hard tegen mezelf geweest. En toen helemaal. als ik niet zou winnen. Ja, dan ga ik verloren, maar verliezen was geen optie. Dus ik hoop eigenlijk dat ik win, want anders dan zien we echt een heel, heel sad barentje daar staan. Maar laten we het kijken. Oh, ik had natuurlijk mijn dansmoves. Zien we staan dan? Ik was al helemaal racerbarend ready hoor. Let's Go. Boah, wat de Bo, what the fuck doe ik? Kom on. Ja, ja, ja, ja, ja. Let's go, ik sta voor. CM Jensen. Wat sta ik nou al de tijd? Oh. oh, kijk dat geconcentreerde gezichtje van mij. <laughs> ik ben zo geconcentreerd. Pak de diamantjes. Oh, Ismee is echt slecht aan het spelen. Hoppa, nog een keer door uh, zo'n uh, mijn heen of zo. Ik weet niet wat het is. Wat, waar kijk ik eigenlijk naar? Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go, Barend, kom op. Boom. Nee, wat doe ik nou? Bo oh. Go, go, go, go. go. Ja, lekker! Minuut, ik sta voor! Mee, nee, wat doe ik nou? Door een moet nu al heel veel pakken, wow! Om nog kom op! Te komen. Kom op! Nee, wat Komp doe ik, nee, wat doe ik? Lach... Kijk, dat geconcentrede serie van mij! Oh. Parker, het is yes! Lach... Yes, ik highfive mezelf lekker. gewoon ja. nu! Je weet niet wat je moet zeggen, geloof ik. Hè? Nee. Heel goed gedaan. Je lag meteen voor. Ja. En het heb je volgehouden. Ja. Ja. Wat goed. Oh, ik ben toch zo verlegen. Wat schattig. Ik cringe hem echt om mezelf. Ik was zo blij. Wat ik zei: verliezen was geen optie. Dus ik moest wel winnen. En kijk, ik vond het wel heel cool hoe ik reageerde. Het was, het was dit. Ja, ik ben wel blij, ja. Ja. <laughs> ik weet niet wat ik moet zeggen. <laughs> What the fuck is die reactie? <laughs> oh. Kijk eens. Hoppa, hoppa gekke wow. waveboard. Dankjewel. Het Avastars Waveboard. Hou hem even in de lucht. Als een echte winnaar. Hadzee. Weet je wat kut was? We kregen dat fucking waveboard niet eens. Je kreeg gewoon een, een nieuwe uit de doos. Maar je wilt gewoon natuurlijk een Avastars. Maar nee, dit was gewoon nep. Dit was een prop. Dit was gewoon dikke fake. Je kreeg alleen eentje. Ik had een rode gekozen en die heb ik letterlijk ook weer weggegeven. Ja. Ik een enige cd van jou. Hé, die cd die heb ik nog. En dankjewel voor het meedoen, hè. Ja. Blijf Volgens mij. Je. Ja. Ja, jongen. Heel jammer. <laughs> Sorry, jullie met Jensen. Ik heb een cd jou. Arme is I beat you ass. Let's go! Ik ben benieuwd of Ismee er is. En misschien zie je deze video. is uh, Het lijkt me leuk om een keertje te ontmoeten. Dankjewel allemaal voor het kijken. Denk je nou een snellere tijd te kunnen neerzetten dan Barend? Tuurlijk niet! Racer Barend, man! Tot de volgende keer weer. Kwart voor zes hier op ZEP. Doei! Doei! Doei! ik even de hand. Heel sportief, Aw. stars. Wauw. Ik moet zeggen, ik had daar meer plezier in om te kijken dan dat ik had verwacht. Holy shit, dat was echt wel serieus geinig. Ik vond het echt wel geniaal, joh. Geinig, geinig programmaatje. En leuk dat ik al beroemd was. Ik was niet beroemd. Alright. Ja, ik weet verder ook niet zo goed wat ik op moet reageren. Ik heb op zich al gereageerd en... Ik vond het leuk om mee te doen en ja ik wilde heel graag beroemd worden en ik dacht dat dit het zou zijn en dan zie ik zo'n heel verlegen jongetje terug, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Het is echt wel mega schattig om het zo terug te zien. In ieder geval ben ik wat minder verlegen geworden en durf ik gewoon wat meer gekke dingen te doen. Ja, jullie zien het op mijn video. Ik sta op mijn bed, ik sta hier, ik sta daar en ik maak me gewoon niet zoveel meer uit. Ik ben gewoon lekker wie ik ben. In ieder geval, thanks voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Ik ben benieuwd hoeveel duimpjes we mogen kunnen halen en hoeveel. Waar We gaan komen. Het was ja een bijzondere video, een bijzondere aflevering. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Thanks! En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer, ah. Chickies fixen. Ik hou van Chickies fixen. Let's go, Chickies.